Hallo slimme vogels! Vandaag ga ik het hebben over imago. Um, toen ik net begon met mijn bedrijf, ik kwam net van de communicatieopleiding af, dacht ik dat iedereen wist wat imago betekende en tot mijn grote schrik kwam ik achter dat het niet zo was. Uh, daarom leg ik even uit wat imago is. Imago is het beeld wat mensen hebben van jouw bedrijf. Het maakt niet uit of het klanten zijn of mensen die je bedrijf gewoon kennen. Iedereen heeft een bepaald beeld, een bepaald gevoel bij jouw bedrijf en dat kan positief zijn of negatief en in, zeg maar in het algemeen dus wat de grote groep ervan denkt dat is zeg maar je imago dat lijkt heel erg op de uitstraling van je bedrijf je uitstraling heeft ook echt invloed op je imago um, dus daar kun je het een beetje mee vergelijken dat als je denkt van ah, imago lastig wordt uitstraling kun je ook wel redelijk gebruiken Um, maar het is dus in het algemeen hoe klanten en mensen die je bedrijf kennen over je bedrijf denken. Bijvoorbeeld het imago van de Lidl en de Aldi is dat het goedkope supermarkten zijn. Uh, al dan niet met goede kwaliteit, daar twijfel ik altijd aan. Maar misschien andere mensen denken, nee stop, dus ik ga erheen En... Um, uh, nou ja, dat, dat zijn allemaal dingen. Coolblue is een heel bekend bedrijf met een heel positief imago. Uh, of vooral de communicatie is relaxed, de klantenservice is fijn, allemaal dat soort dingetjes. Um, nou, dus dan denk je van, oké, okay, hoe krijg je dat nu voor elkaar hè? dat iedereen even, ja, dat is een cool bedrijf, zo wil ik ook zijn. Nou, dan uh, is het belangrijk om te gaan nadenken over je communicatie. En dan heb ik het gewoon over je website. Wat zet je erop? Wat is je tone of voice? Hoe ben je herkenbaar? Je social media uh, en hoe personeel tegen klanten doet is ook wel belangrijk. En dan nog het deel waar je weinig invloed op hebt, namelijk de mond op mondreclame. Uh, maar daar heb je ook weer wel invloed op. Het is heel belangrijk dus om je externe communicatie goed voor elkaar te hebben. Dus een duidelijke lijn in hoe jij dingen wilt zeggen. Hiervoor zijn kernwaarden weer van belang. En uh, ook je interne communicatie, zodat personeel weet van oké, okay, wat wordt er van mij verwacht? Moet ik formeel zijn? Is misschien mijn advocatenbureau handiger? Of moet ik juist informeel zijn, zoals meer bij Coolblue? De verwachting in ieder geval is, als je op een website bent geweest... Want um, daar kan het nog wel, wel eens misgaan. Ik ben bijvoorbeeld een keer bij een Blue winkel geweest om een laptop te halen. Die waar ik nu deze video mee opneem. Dus ik heb het gewoon gekocht. En er werd er iemand ingewerkt. En ik vond dat zij het heel goed deed en heel leuk. En degene die haar controleerde, die zat heel streng op. En die was zeg maar niet relaxed. Nou is dat begrijpelijk. Want hij was eigenlijk met twee doelen bezig. Eén, dat meisje inwerken. En twee, ons helpen als zij het toch helemaal misdoen de mist in ging zeg maar wat niet echt gebeurde volgens mij maar het is al een hele tijd geleden maar daardoor had ik wel zoiets van ja dit is toch anders dan ik had verwacht na die um, na alle online uh, dingen die ik had gezien en daar heb ik het ook over gehad met vrienden en zo. van nou ik van die winkel helemaal niet relaxed dus ik bestel wel online maar ik ga gewoon niet meer naar die winkel Um, maar ik denk niet dat ze dat heel veel zal boeien, wat ik ervan vind. Maar als veel mensen op een gegeven moment denken van hé, hey, dit is een discrepantie en dit klopt niet, het is niet wat ik had verwacht, dan kun je last krijgen van een negatieve imago. En dan kun je last gaan krijgen van mensen die zeggen van weet je, ik steun jou niet. Uiteindelijk zijn we een kapitalistische samenleving en uh, als je geen geld meer krijgt, dan houdt het gewoon af. Dus. Uh, dan kun je, je kunt met jouw geld bepalen welk bedrijf je wel en niet steunt. En dus als je als iemand denkt van nou ik krijg geen goed gevoel bij dat bedrijf. Dan kun je het gewoon vergeten. Dus daarom is het zo belangrijk dat jouw imago uh, positief is. Dat mensen denken van ja daar moet ik heen en dit vind ik een prettig bedrijf om, uh, om zaken mee te doen. Um, dus kijk, van, kijk naar je... Externe communicatie, dus je website, je social media, blogs, uh, wat je allemaal nog meer doet, misschien iets met posters of folders, hoort er ook allemaal bij, nieuwsbrieven, alles wat je kunt bedenken. En kijk ook vooral ook naar de interne communicatie als je personeel hebt, dat het allemaal wel op één lijn is. Dat alle communicatie hetzelfde is en dezelfde vibe geeft en hetzelfde gevoel. En dan heb jij jouw imago in orde. Heel veel succes!